Nee, dat is eigenlijk hetzelfde. En dan tot slot, voorzitter, over Qatar. Uh, uh, wij komen zo snel mogelijk uh, met een positie uh, over het wereldkampioenschap, voetbal, wat overigens gewoon doorgaat. En wij gaan dat winnen, had ik u dat al verteld. Uh, maar de, ten aanzien van de Nederlandse kabinetsaanwezigheid komen we zo snel mogelijk met een uh, positie daarover. Dank u wel. De heer Jasper van Dijk, SP. Ja, voorzitter. Die motie is al een tijdje geleden aangenomen. De motie die zegt geen officiële afvaardiging naar het WK in Qatar. Dus dat lees de premier of de koning. U kent het wel: dan krijg je van die ongelukkige foto's met autoriteiten uit dat land. Terwijl de premier ook weet dat daar. Ze drinken, da daar, ze drinken geen bier daar. Nee, maar wel uh, Fanta. En uh, daar zijn daar talloze slachtoffers gevallen bij die bouwprojecten. Dat weet de premier ook. De Kamer heeft gezegd: doe dat nou niet. Uh, waarom voert u die motie niet gewoon uit? De nee, voorzitter. Het is niet zo dat wij de motie wel of niet uitvoeren. Alleen wij moeten nog uh, met een positie komen. En uiteraard zullen we dat zo snel mogelijk doen. En ik weet uh, dat de heer Van Dijk daar met grote belangstelling naar kijkt. De Jasper van Eck. Maar voorzitter, de motie is al, al meer dan een jaar oud en ik krijg, ik krijg al meer dan een jaar te horen ja, dit kabinet moet nog een stamp... Nee, het kabinet zei eerst, we moeten eerst kwalificeren. Nou, dat is gebeurd. En nu is dat WK al over vijf weken. Hoe lang moet ik nog wachten? Kunt u dan toezeggen, nou, Van Dijk, over twee weken heb je, het, uh, heb je een stamp hey, Dat weet ik oprecht niet, maar er is ook vorige week wel iets over gezegd door Liesje Schrijnemacher, de minister, uh, sorry, de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, heeft uh, de Kamer medegedeeld uh, vorige week. Eh, dat wij het verstandig hadden gevonden de motie even in beraad te houden. Eh, wij denken, en misschien anders dan de heer Van Dijk, dat de dialoog met Qatar eh, ook over de arbeidshervorming een positief effect heeft. Eh, eh, Nederland zou alleen staan in een boycott. We hebben Qatar nodig, zowel voor Afghanistan, maar ook voor energieleveranties. We blijven dus ook in gesprek met Qatar, maar ook met de ILO, met mensenrechtenorganisaties en eh, NGO's. Eh, en wij komen zo snel mogelijk eh, terug op die motie. En dan zullen we de uitrecht Kamer over berichten. Tot slot. Nu krijg ik opeens een hele trits van argumenten erbij in mijn derde interruptie. Interessant. Ik was zelf bij dat debat met Schijnenmacher. Sterker nog, ik heb haar toen ook die vraag gesteld. En de crux van haar antwoord was toch inderdaad van Dijk, dat klopt. Die motie, moet, daar moeten we snel duidelijkheid over geven. Ik ga dat snel afstemmen en dan hoort u van me. En dat is ook alweer een week geleden. Dus zeg mij nou toe om dat echt liefst binnen een week, om daar uitsluitsel over te geven. Want straks zitten we halverwege dat WK en heeft u nog steeds niet die motie uitgevoerd. Ja, we, we, we moeten in ieder geval zorgen dat we een reactie erop hebben voor we erheen zouden gaan. Ja. Dank u wel. Dan wil ik de minister-president bedanken voor zijn beantwoording. Dank.